Hoi, mijn naam is Joris van Voice en ik uh, laat je in deze video even zien hoe de conference functie werkt. Die bieden wij nu tot met 31 december gratis aan vanwege de coronacrisis. Um, als je ingelogd bent in freedom.voice.nl, uh, ik ben al ingelogd hier, dan ga je naar beheer toe. En als het goed is, vind je hier de conference knop, als je de juiste rechten hebt. Hier klik je op en daar kun je ook een conference aanmaken. Hier staat nu nog niks. Dan druk je op toevoegen. En dan kies je voor de extensie van de conference. Dat is ook het telefoonnummer uh, waar naartoe vanaf intern gebeld kan worden. Dus je collega's kunnen gewoon bellen naar bijvoorbeeld, um, laten we eens 250 kiezen als extensie. Als zij interne 250 uh, bellen, dan uh, komen ze in de conference room terecht. Dan mag je de conference een naam geven. Ik laat hem gewoon conf noemen. Een admin pin. De administrator van de conference die kan bepalen wie erin kan en wie niet. Laten we die even 8787 doen. En de gebruikerpin 7878, die geef je door aan de mensen die de conference room in uh, willen. Zodat je niet uh, mensen in je conference krijgt uh, die je er niet in wil hebben. Uh, verder kun je nog instellen um, welke berichten worden ingesproken in welke taal. En of dat een Nederlandse man, Belgische man, Nederlandse vrouw is. Ik kies hier voor Nederlandse vrouw. Klik op opslaan en dan is de conference room al toegevoegd. Nou wil je nu dat uh, bellers vanaf extern ook de conference room in kunnen, dan moet je nog even een telefoonnummer toevoegen. Dat gaan we nog even doen. Want die kunnen dan vanaf extern inbellen op de conference. Als je nog hier, hier zo bij uh, telefoonnummer kun je een extra telefoonnummer toevoegen. Uh, hier zo bij deze knop. Ik heb in dit account al telefoonnummers over. Een telefoonnummer kost overigens nog eenmalig 10 euro en 2 euro per maand als je die aanmaakt. Dus dat stukje is momenteel niet gratis. Um, heb je dat gedaan, heb je een telefoonnummer toegevoegd, dan ga je naar Belplan toe. Daar moet je hem nog toevoegen. Dat gaan we hier even doen. We kunnen diezelfde conference gewoon toevoegen. Um, dit nummer reserveer ik ervoor, 050 Een schrijvering beschrijving noem ik hem Conference... En ga ik naar stap 2. In stap 2 zeg ik, zoek ik de conference op. Die vind ik hier. Conference nummer 250, dat is de enige die ik heb aangemaakt. Je kunt onbeperkt aantal conferences aanmaken hoor, in de stap waar we net waren. Klik je hier op opslaan. En klik je hier nogmaals op opslaan. Dan is je conference aangemaakt en dan kun je er gebruik van maken. Mensen kunnen, een onbeperkt aantal mensen, kunnen gewoon in de conference komen, moeten de pincode even intypen, dus die moet je van tevoren even doorgeven. En uh, daarna hoor je een bliepje als mensen de conference inkomen en dan kun je direct beginnen met elkaar praten. Komen de nieuwe mensen in de conference, hoor je ook nog een geluidje. Um, veel plezier met het gebruik van de conference.